De smeg GKE 75 is een 75 cm brede gaskookplaat met 5 branders. In het midden bevindt zich de krachtige wokbrander van wel 4,1 kW. Ideaal aan deze kookplaat is dat deze geschikt is voor een nis van 56 bij 49 cm, de nis van een normale 4 bits kookplaat. Zo kan u dus een brede kookplaat hebben zonder dat er in uw aanrecht geboord hoeft te worden. Alle branders hebben automatische vonkontsteking bij het draaien aan de knoppen en thermokoppel-vlambeveiliging. Geen vlam is geen gas.